In 1830 revolutioneerde Falcon de kunst van het koken met de ontwikkeling van het allereerste fornuis, de Kitchener. Wij zijn de oudste fornuisfabrikant ter wereld en ons huidige, unieke assortiment wordt nog altijd geproduceerd in de fabriek waar ons eerste fornuis het licht zag. Wij zijn enorm trots op ons lange en rijke erfgoed. Heden ten dagen wordt Falcon erkend als een van swerels toonaangevende fornuismerken met een prominente plaats in de Britse Witch Best Buy fornuisproductencategorie. Dit erfgoed en deze reputatie vereisen dat wij u de best mogelijke training geven, zodat u uw klanten kunt helpen om het voornuis te kiezen dat voldoet aan hun behoeften. Multifunctionele ovens werken op een unieke manier. Traditionele ovens maken gebruik van boven- en onderverwarmingselementen. Onze multifunctionele oven werkt daarentegen met hete lucht en biedt gebruikers ruime keuze over de manier waarop ze de oven willen gebruiken. Ontdooien, grillen... Bruinen enzovoort. Deze trainingsvideo demonstreert de beschikbare functies. Rapid Response. Deze functie verwarmt de oven 30% sneller dan met alleen de ventilator. Convectie. De gehele oven heeft dezelfde temperatuur. Circulatiegrillen. Voor het grillen van vlees of vis zonder het te hoeven draaien. Hete lucht. Het is heter boven in de oven dan onder in de oven. Conventioneel. Op deze instelling is de oven veel heter aan de bovenkant en koeler aan de onderkant. Bruinen. Deze functie geeft een zeer hoge temperatuur, geschikt om gerechten te bruinen of te roosteren. Onderverwarming. Dit is voor langzaam en zacht koken, sudderen. En tot slot, ontdooien. De ventilator laat de onverhitte lucht in de oven circuleren en zuigt het weg. Dit versnelt het ontdooiproces. Onze klanten houden ontzettend van koken. Het vinden van de juiste oven is zeer belangrijk voor hen. Multifunctionele fornuizen zijn vaak de ideale oplossing vanwege de verschillende kookmogelijkheden die ze bieden. Falcon is HET toonaangevende fornuismerk in Groot-Brittannië. Onze fornuizen worden volledig met de hand gemaakt, zijn te verkrijgen in vele stijlen en kleuren en bieden gegarandeerde kookresultaten. Deze video helpt u uw klanten goed te kunnen bijstaan met het vinden van het fornuis dat het beste past bij hun behoeften.